Welkom bij Rons Italië. Welkom in mijn tuinkantoor tijdens deze coronacrisis. Um, eigenlijk had ik nu een rondreis moeten maken. Ik had een prachtige trip gepland uh, met de auto naar Livorno. dan nam ik Livorno over en boot naar Sicilië. Sicilië, Puglia, Abruzzo, La Ik had weer mooie beelden voor jullie maken van de leukste vakantiehuizen, het lekkerste eten, mooie plaatsen. Maar helaas uh, gaat het nu niet lukken. Ik hoop het later dit jaar nog wel te kunnen doen, maar ik weet het allemaal niet zeker. Intussen hebben we toch besloten om een leuke film te maken met wat oud beeld die we hebben uit de betreffende regio's om zo toch een beetje een idee te geven wat zo'n trip uh, ongeveer in zou houden. Um, en ook om gewoon leuke dingen over Italië te kunnen blijven delen. Want dat vinden wij toch wel erg belangrijk. Want het is een geweldig land um, waar je heerlijk op vakantie toe kunt gaan, zeker na deze crisis. Um, like het, deel het um, en geniet ervan. Dankjewel. We zijn hier dus nu in Sicilië, van der Herbel. Ik ben onderweg van trappen in Eritje. Welkom bij Monopoly. We zijn de Galipoli en die moet een rauwe kanaal proeven. Een geweldig restaurant hier. Oh, oh man. Monopoly naar San Antonio, ja. in Abruzzo. Ik ben nu in de Marke, in de provincie Ancona, tegen de grens met de Beenschap van We zijn naar Colanya! We lekker truffels naar aan Colanya, de 54e truffelkleur. Vriendelijk bedankt voor het kijken en ik hoop jullie heel snel weer te zien in het prachtige Italië. Geniet ervan! Erg eh, lekker! Ik kan niet zeggen het alleen al moeite waard om naar poer te komen. <laughs> om hier in Galipoli eerst vis te eten. En daarna een goaltje hier. Echt prachtig! Heerlijk, lekker!